Ja, ja, fantastisch. Ça va? Oh, dat gaat Oh, oui. prachtig. Bien Heerlijk. Phyllis, <totstuk> ah! onze nieuwe challenge is juist binnen. Oké. Okay. Spannend, hè? Ja. Gedaan met de pret. Oh. Aujourd'hui, gaan we travailler. Oei. Il y a un tas de vaisseels à faire. Mm -hmm. Alors, retroussez vos manches, c'est déjà fait. Utilisez un detergent écologique ou standaard. Benieuwd of jullie een verschil gaan merken. P.S. Zorg maar dat het blinkt. Ik gebruik thuis wel altijd een uh, NFS-machine. Uh. <laughs> <laughs> maar goed, we gaan deze puppy's hun werk laten doen. We moesten vandaag testen welk afwasmiddel het beste afwast. Het standaard afwasmiddel of uh, het ecologische. On a dû laver un plat à lasagne, assez sale, des verres à vin, des tasses, des couverts et des assiettes. En on a regardé un petit peu lesquels étaient le plus propres, on a essuyé et après on a comparé. Ik had het ecologische, Simon had het standaard middel. Alors Chris a cassé un verre. Bravo Chris, elle nous coûte cher en verre. Het gaat goed. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Het kijk! nog goed. Het gaat nog goed. Het gaat Simon. goed. <laughs> <laughs> Het is Het well, is ouais, ouais, ouais. C'est pas faux, euh, maar ça s'est joué à peu, c'était pas loin. J'ai failli gagner, maar. Mais... Ouais, C'est peut-être le, le variant écologique qui est vraiment meilleur que le, le variant yeah. standard. Of degene die afwast kan ook? Non, Chris. <laughs> non, pas possible. <laughs> dus, wat besluiten we nu? Welk middel is het meest efficiënt? Le variant écologique. Ik denk het ook. Oh, ja. Ja. On est d'accord? Ik vind het ja, wel, ja. Le ja. variant écologique. Ja. Wij moesten testen welk Avast-product het beste was voor de handen. En dat deden we met een schuimfeestje. Jonathan en ik waren team ecologisch. Ah. Absoluut. Um, we hebben dus zoveel mogelijk schuim moeten maken, op zo kort mogelijke tijd. En echt een schuimparty om dan in de knalfestival Koker uh, over te brengen. En wie het eerst daarin zou slagen van de twee teams, die won. <lacht> Happa! Happa! Ja, het is alles over! Yes! Ja, is dat gewollig? Wij nee, hebben goed gedanst. Heel goed gedanst. ja, kijk, we hebben wel goed gedanst, toch? Oui. Tu, tu as fait quoi comme style de dans? Um, ik noem het een soort eclectisch euh, gegeven: <laughs> van euh, shaken met de poop. Dat is, <laughs> <laughs> dat is ongeveer mijn stijl. <laughs> comme de toute façon, on avait perdu. Ben, on a décidé de se l'étaler sur les bras et de faire une petite séance de. De spa, de bien-être. Dire... Op... Op... We zijn toch verloren. Dat is allemaal wow. afwasmiddel, hè? Dat zou ik niet we zeggen. Ik zou niet eens zeggen. Dat zou ik niet eens zeggen. Dat zou ik Dat is ik niet eens zeggen. Dat zou ik niet eens ik Dat een standaard niet zeggen. ik niet eens ik vond dat mijn handen heel zacht waren, maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb dan die tweede getest en die voelde nog zachter aan. Ja. Dus de ecologische voor mij was nog zachter. Ik verschoot daar zelfs van. Ja. Maar zelfs echt aan het gezicht en zo. Dus ik denk, ja, ik denk dat die hand het zachtste was voor de hand. 100%, 100 Voilà. Hm?